Goedemorgen. Uh, ik ben Mitch van Maurik. Ik ben Marketing Automation Specialist voor het product CareMail. Um, dat houdt in dat ik uh, mobiliteitsbedrijven help om uh, e-mailmarketing en marketing automation uh, succesvol in te zetten. En uh, sinds kort heb ik ook een, een nieuwe rol als uh, digital marketeer voor via Um, ik ben inmiddels acht jaar geleden gestart bij RDC. Um, ik was daarvoor uh, werkzaam als marketeer bij een Honda-dealer. Uh, daar maakte ik ook gebruik van diensten van RDC, waaronder dus van, van Kermil. Ja, en via die weg ben ik, uh, ben ik bij RDC terechtgekomen. Ja, naarmate e-mailmarketing en marketing automation eigenlijk steeds breder werden, steeds complexer werden, is de functie in elke team gegroeid. Ja, en is de rol marketing automation consultant geworden. Bovendien mij heeft op verschillende manieren bijgedragen aan mijn ontwikkeling. Bijvoorbeeld door mijn vrijheid te geven, om te ontdekken wat ik, wat ik leuk vind, waar mijn interesses liggen, talenten liggen. Daarnaast uh, ook een stukje opleiding. Ik heb bijvoorbeeld een aantal jaar geleden een post-HBO opleiding gedaan uh, en dat heeft me... Ja, geholpen meer in de breedte te ontwikkelen. En de juiste personen tegenkomen die je uit de comfortzone halen, die je inspireren. Ja, en daar hebben onder andere ook de resource managers een, een rol in, in gespeeld afgelopen jaar. Nou, de komende tijd uh, ga ik me voornamelijk richten op mijn nieuwe rol. Daar ga ik me natuurlijk verder in ontwikkelen. En dat betekent eigenlijk dat ik van rol uh, van B2C in de marketing naar B2B ga. Ja, daar liggen super veel kansen om, om kennis op te doen. en Daarnaast is natuurlijk het marketingvak ook continu in beweging. Dus daar ga ik me de komende tijd zeker verder in ontwikkelen.